Hoi allemaal, ik sta hier in de warme nummer 25. Je weet wel, die ene straat vlakbij het station en vlakbij het centrum. Wij krijgen toch binnenkort hier een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Van veel gemakken voorzien, zoals kunststof kozijnen, een trespaan nokvorst, um, ja, en ook zonwering en screens en rolluiken. Um, ben je geïnteresseerd? Hou goed onze Facebookpagina in de gaten. Binnenkort meer. Dankjewel voor het kijken.